Hoi. Ik wil met jullie gaan hebben over je decenniumplan maken. Dus je plan voor de komende tien jaar. Dus misschien wel de laatste tien jaar van je werkende leven. En dat eigenlijk op het allerhoogste niveau te brengen hè, qua bedrijf. En alles wat je gedaan hebt op de beste manier te verzilveren. En, want ik ben nu in Duin- en Kruidberg met mijn klanten. We hebben een high-level exclusive, 2-daagse, uh, zitten ook diamonds bij. En nou, ik heb veel 40-ers en 50-ers als klant, ook een paar jonge vrouwen. Maar voor veertigers en 50-ers geldt gewoon, je, je tijd is beperkt, hè. Die, die kan nooit meer worden. Dus je, je zult echt moeten gaan bouwen aan hetgene wat je het liefste wil. En, en, en daar wil ik met je naartoe, hè. stel dat je nog maar 10 jaar te werken hebt, wat ga je dan doen en, en dan wil je het allerbeste gaan doen, het allerleukste, maar het ook het meest lucratief. Want voor heel veel mensen geldt dat ze nog, toch nog te weinig pensioen hebben opgebouwd. En dus je wil ook verzilveren echt. En echt De kansen die er zijn zo lucratief mogelijk inzetten, zodat je met een heel goed gevoel aan je pensioen kunt beginnen. En ik wil je een paar ideeën geven van wat je kunt doen. En dat is ook gebaseerd op de ervaring die we hier met de mensen hebben. En we weten gewoon precies eigenlijk welke vraagstukken mensen hebben... waardoor zij opnieuw niet ze hebben. Ik wil het anders. Ik wil gewoon veel meer bedrijf wat ik echt wil. Een bedrijf wat vrijheid geeft. Wat mij laat werken op de locaties die ik graag wil. Want op een gegeven moment ben je gewoon zat. Hè? Dus dat jij geleefd wordt. En dat andere mensen bepalen hoe jouw agenda in elkaar zit. Maar je wil gewoon eigenlijk, nou, uh, je, je grootste wensen, verlangen voor het leven wil je gewoon realiseren. Daar ben je gewoon op een gegeven moment helemaal aan toe. En je hebt geen zin meer om iets te doen wat je eigenlijk niet wil. En dit, ik merk zelf hoe ouder ik word, hoe minder tolerantie ik heb voor, om dingen te doen die ik eigenlijk niet wil. En ik wil helemaal zelf mijn eigen leven kunnen bepalen. En ook de locaties waar ik werk. Nou goed, ik, ik ga je een paar ideeën geven waar je aan kunt denken om zo'n decennium plan te maken. En daarmee dus te bereiken wat je echt wil. Op het hoogste niveau je bedrijf te hebben en ook een heel goed pensioen voor elkaar te kunnen krijgen. Nou, ik denk dat een van de belangrijkste stappen om te zetten is, en dat heel veel van mijn klanten doen dat, is dat je je eigen programma gaat ontwerpen. Dus heel veel mensen hebben nog steeds dat de klant vraagt van je moet dit doen en doe het op deze manier. Daar hebben ze vaak een idee bij. Maar nu wordt het tijd dat je zelf je eigen visie bepaalt. Dit wil ik doen en zo wil ik het aanpakken. En dus dat is dat eigen programma aanpak. En jouw visie komt daar helemaal tot in uiting. En dat is enorm bevredigend om zo te werken. Maar er is wel natuurlijk nodig dat je het kunt verkopen. En dus dat de klant erin meegaat en er ook van overtuigd raakt. Nou, een programma maken... Is gewoon een heel erg uh, belangrijke stap, denk ik. Hè? Om echt dat leven te krijgen wat je echt wil, dat ja, bedrijf te krijgen wat je echt wil. Ik denk dat, dat ook heel erg belangrijk is, is dat je leert om in zo min mogelijk tijd je werk te doen. Nou, dus als je laten we zeggen dat je geen 50 bent of je bent eind 50, je hebt nog 10 jaar, <laughs> dan wil je niet keihard werken. Maar eigenlijk ook, hoe ouder je wordt, hoe meer tijd je wil hebben voor. Dingen die misschien nog wel veel belangrijker zijn dan werken. Voor je gezin, voor je kinderen. En belangrijke dingen die je nog die je aandacht wil geven. En dan is het echt belangrijk dat je leert om zo meer mogelijk tijd je werk te doen. Ook al haal je heel veel van werken. En er is vaak zoveel, op kleine manieren al zoveel aan tijd te winnen. Hè? Ik noem maar wat. In plaats van dat je een coachingsessie één uur laat duren, laat het een, een half uur duren. Want uh, dan wordt die tijd veel beter gebruikt. Dan zou je kunnen zeggen dat driekwart van de sessie niet echt essentieel is om het resultaat te halen wat je beoogt. Nou, dat, dat zijn kleine manieren om heel veel tijd te besparen, maar er zijn nog heel veel meer. Maar hè, hoe zou het idee voor je zijn als je nog maar zes maanden per jaar hoeft te, te werken? Ik sprak laatst een ondernemer, die doet dat. Die verdient waarschijnlijk meer dan, dan, dan jij. Maar die werkt maar zes maanden per jaar. Ik vind het heel interessant. Ik doe dat zelf nog niet, maar het is wel interessant hè, om over na te denken. En wat ook echt een goede stap is voor heel veel mensen. Dus doe nou echt wat je echt wil en waar je voor geboren bent. Heel veel van mijn klanten die, die gaan eigenlijk die stap zetten. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld Aard. Hij was in het onderwijs werkzaam. En zijn... Doorn in het oog, want daar komt het vaak uit voort, jouw verlangen. Iets wat je echt opgelost wilt zien. Een, een probleem wat je waarneemt, wat je, wat je heel stom vindt. Was dat uh, onderwijs heel erg uh, keel is en mensen zijn uh, heel hard tegen elkaar. En hij ging leiders in het onderwijs leren hoe ze waarderend konden leiding geven. Appreciative leadership heet dat. En hij is nu een to toonaangevende expert daarin. en het kwam allemaal voort, uit het gewoon het verlangen wat hij in de wereld wilde zetten. Iets wat echt de wereld verbetert. En misschien heb jij ook zo'n soort verlangen. Wat wil je echt voor de wereld betekenen? Maar wil je daar ook een heel lucratief bedrijf van maken? Dus de manier uh, waarop je je eigen werk vormgeeft, je eigen programma, het aantal uren dat je werkt, is echt heel belangrijk om het echt het leven te hebben wat je wil. Wat je in de, aan de mensen geeft daarin, wat je ze leert. Maar ik denk ook, wat, wat echt voor heel veel mensen verschil maakt, en wat ik heel veel van mijn klanten zie doen, is dat ze eigenlijk niet meer via bemiddelaars aan werk willen komen. Dat, dat noemen we dan skip the middleman. We willen eigenlijk rechtstreeks met onze klanten in contact komen. Want als er een middleman tussen zit, dan zijn het vaak niet de opdrachten die je echt wil. Je doet het voor het geld. Het lijkt wel makkelijk, maar je werkt vaak niet onder je eigen voorwaarden. En je moet natuurlijk heel veel geld afstaan aan de middelman. Hoe zou het voor je zijn als je zelf je eigen klanten had en, en zij rechtstreeks aan jou betalen? Dan kun je veel meer verdienen, maar vaak ook veel meer onder je eigen voorwaarden werken. En is dit interessant voor jou? Dus dan is dat een idee om, om, om daaraan te gaan werken. Want het vergt natuurlijk wel dat je goed bent in marketing en verkoop. Nou, dat is ook een idee. Het is veel meer doen wat je wil en veel minder tijd onder je eigen voorwaarden, zelf rechtstreeks met je klanten werken. En wat zijn nog meer ideeën? Heeft iemand nog een idee? Volgens mij heb ik nog iets opgeschreven. Wacht. Uh. Oh ja, dit is een hele belangrijke. Wat, wat ik heel veel mensen zie doen, is dat ze nog steeds eigenlijk op een te laag niveau werken. Het, het, het klant, de soort klant waar ze mee werken... Brengen niet het beste in naar hun naar boven. En heel veel mensen verlangen er naar, naar een hoger niveau te komen. Veel meer de klanten hebben die echt bij ze past. En daar is vaak voor nodig dat je persoonlijke groei doormaakt. Je moet op dat niveau kunnen functioneren. Het is bijvoorbeeld een hogere managementlaag waar je op richt. Of je wil alleen nog maar met directeuren werken. Of alleen nog maar met succesvolle ondernemers en niet met de starters. Maar dat betekent persoonlijke groei. En... Uh, dat je ook moet, je taal moet veranderen, want de hogere segment klanten heeft een andere taal nodig. Dus als je taal gaat veranderen, trek je andere klanten aan. Dat betekent vaak ook dat je veel meer verdient in minder tijd. Als je een hoger segment van de klanten bedient. Dus dat is ook heel erg belangrijk, veel meer de juiste klanten die echt bij je passen. Wat is nog een manier om um, de laatste tien jaar echt helemaal door te breken, te verzilveren? Alles wat je gedaan hebt, komt nu samen, maar wel op de allerslimste manier. Ik, ik zou zeggen, zoek er begeleiding bij, wij helpen onze klanten hiermee. Het risico is zeg maar dat het niet gaat gebeuren en dat je op de oude voet doorgaat. En er zijn nieuwe vaardigheden, nieuwe inzichten voor nodig en je tijd is maar kort. Die tijd ga je nooit meer terugwinnen. Ik heb wel zoiets van. Waar je naartoe wil, moet je mee beginnen. Dat is een uitspraak van COVID. En laat je helpen erbij. Ik doe dat ook. Ik zoek hulp. Ik weet ook dat ik dingen niet in mijn eentje kan. Um, we helpen je daar heel graag mee. Ik ben zelf ook een vijftiger. Ik, voor mij geldt dit ook dit verhaal dus ik wil op, het, op het hoogste niveau de laatste tien jaar van mijn werkende leven. Wil ik mijn bedrijf hebben? Ik hoop dat het je ideeën geeft. Hè? Dus dat je het aan het denken zet. En uh, wie weet, geef je op. Niet wachten, want uh, we weten dat wachten je niet verder brengt. Wat zeg je? het plan wij. We geven je advies over jouw ideeën, over je eigen plan. Want we hebben heel veel ervaring, we weten of het. Ja, Waarschijnlijk zien we allemaal dingen erin die jij zelf niet ziet. Want dat is, dat is eigenlijk altijd wat er gebeurt. Daarvoor heb je iemand anders nodig. Heel erg bedankt voor het kijken en uh, tot ziens.